Welkom bij Boerbion, het familiebedrijf dat de meest onzorgbare mobiliteitsambule van Noord-Nederland is. Boksje houden. Eindjeblieft, Kevin. Eindjeblieft, jongen. Alles wel? Vanaf de Volkswagen Showroom zijn we hier naar de sea Showroom gelopen. En lopen we nu deur door... van. Oh, pas op! Lopen we nu door naar onze Skoda Showroom. Ook hier werken we met jonge mensen en nog iets jongere mensen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we lopen hier in onze, in onze werkplaats. En daar zijn ze aan het werk aan mobiliteit voor de toekomst. Elektrische wagens. Ga je even lekker bij Menno chocolademerk drinken? We lopen hier in onze audi showroom en we lopen naar onze nieuwe Audi e-tron. De eerste volledige elektrische Audi die er op de markt gekomen is. En binnen nu en twee jaar verkopen we de helft van onze auto's volledig elektrisch hier in de showroom. Menno! Jongen, denk op het milieu! Nu onderweg naar Bourguignon Classics een mooie hobby van ons. Wow. Ja, Bourguignon Classics, onze liefhebberij. Hier restaureren we oldtimers, oude Audi's. Met passie voor ons product. Onderweg naar Bourguignon Lease, Bourguignon Verhuur en ons schadebedrijf. Bourguignon Verhuur, waar we mensen dagelijks voorzien van mobiliteit. En wederom jonge medewerkers. Hoi, Bourguignon Lease. Welkom bij het mooiste leasebedrijf van Noord-Nederland, met een heel dynamisch team dat zorgt voor de dagelijkse mobiliteit van al onze klanten. Goedemiddag, welkom bij Schadernet, Bourguillon. Goedemiddag. Dankjewel. Het gaat ook wel eens mis. Dit is Bourguillon. Mobiliteit beweegt ons. Jou ook?